Het veranderen van het wachtwoord van mijn mailaccount um, is vrij simpel. Um, wat we doen is, we beginnen met mijn PEPX. Uh, door in te loggen bij Direct Admin kan ik daar het wachtwoord veranderen van mijn mailpakket. Dus ik open hier mijn hostingpakket. Ik klik op aanmelden bij Direct Admin. Vervolgens ga ik naar e-mailaccounts, hierboven onder dit kopje. Ik scroll wat naar beneden en ik zie hier twee mailboxen. En op het moment dat ik het wachtwoord van Novel Ad wil veranderen, dan klik je op het plusje. En dan klik op Change Password Slash Username. En ik kan hier dus uh, mijn naam aanpassen en ik kan hier dus het wachtwoord aanpassen. Als ik hier wat willekeurigs invul, nou, dat ziet er sterk uit, dan klik ik op opslaan. En zoals je ziet is het nu dus aangepast. Het wachtwoord van mijn mailaccount is nu nou ja, iets wat ik niet oplees. Um, dat was de handleiding. Je hebt dus gezien hoe je via Mindpapix inlogt op direct admin. En vervolgens weer het kopje e-mailaccounts het wachtwoord van jouw account kan veranderen door hier op het plusje te klikken en dan deze optie aan te klikken. Um, nu is de taak aan jou om hetzelfde te doen. Succes!